Als ik leidinggevende vraag, weten alle medewerkers nou exact waar de organisatie voor staat? Wat voor waarden delen we? Wat zijn onze lange termijn en termijn doelen en hoe pakken we die aan? Ik noem dat organisatiefundamentzaken. Fundament dat eigenlijk elke medewerker wel zou moeten weten, begrijpen en ook in zijn eigen woorden moet kunnen vertalen. De vraag is hoe vaak heb jij het als leidinggevende gedeeld? Eenvoudig meer. De vraag is ook, kunnen zij het Herproduceren in Jip en Janneke taal aan jou. Op zo'n manier dat jij denkt, yes, nou begrijpen we elkaar. Nou, als hulpmiddel daarvoor heb ik ontwikkeld een simpel, maar toch heel compleet canvas, genaamd organisatiefundament. Als reacties krijg ik vaak, goh, heel compleet. Ja, klopt. Uh, ook krijg ik reactie van, ja, maar als we nou eenmaal gaan invullen, als je er eenmaal aan begint en we doen dat samen, krijg je heel veel mooie antwoorden die je eigenlijk eerst daarvoor nog niet zo sterk had. Dus het is een goed nadenkwerkje, wat heel krachtig is. Ik print hem uit op A3, ik vul hem in, delen hem met, de, met elkaar en kijk hoe je de organisatie sterker in het fundament kan zetten. Je kan hem gratis downloaden: www.talentmotivatie.nl/slash canvas. En zoek dan naar organisatiefundament. Veel succes, heb je vragen? Mail me, bel me, ik hoor het graag. Succes.